Bescherm je digitale leven. Welkom bij mijn kanaal. Ik ben Rick Ottenhoff en ik heb een missie om mijn digitale leven te beschermen. Mijn Google-account is onlangs gehackt en ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Daarom ga ik op onderzoek uit om te ontdekken hoe we onze online-accounts beter kunnen beveiligen. Zowel op persoonlijk als op zakelijk gebied. In deze serie zal ik zoveel mogelijk proberen te behandelen rondom beveiliging. Denk aan sterke wachtwoorden. Twee-stap authenticatie, de nieuwste antivirus software en beveiligingsprotocollen. Ik zal kijken of ik in gesprek kan gaan met cyberbeveiligingsexperts. En samen met deze beveiligingsexperts ontdekken wat de beste manier is om onszelf en onze bedrijven te beschermen tegen digitale bedreigingen. Want we moeten voorbereid zijn op bedreigingen van deze digitale wereld. En ik weet dat we samen hier een verschil in kunnen maken. Ga met mij mee op reis naar een veiliger digitaal leven. En laten we vooral gaan samenwerken om deze hackers een stop voor te zijn.